Dames en heren Leuk dat jullie zijn bij een gloednieuwe video van mijn kanaal. Mijn naam is Bart en zoals je kan zien, ik heb zo'n uh, kalimba gekocht laatst uh, op internet en um, hij is wel cool Leuk dat jullie zijn gekomen bij een nieuwe video van mijn kanaal. Vandaag gaan we het natuurlijk weer hebben over vingerboordjes. Het leek mij leuk om vandaag jullie de 5 trucjes die ik als eerste heb geleerd. En waarschijnlijk jullie ook zullen leren als jullie gaan fingerborden. Um, deze trucjes zijn van makkelijk tot heel makkelijk tot echt wel moeilijk. En omdat de ene wat moeilijker is dan de andere, ga ik het ook een beetje op die scaling gooien. Dus nummer 1 is het makkelijkst, nummer 5 is het moeilijkst. Um, ik ga jullie een klein beetje tips geven, maar geen volledige tutorials. Want daar kan ik veel beter er andere video's over maken omdat dat allemaal net wat langer duurt zoals met eigenlijk bijna alles een instrument spelen heel goed zijn in call of duty of whatever is dit ook gewoon practice make perfect gewoon vaak doen veel oefenen en dan kom je er wel de ene truc is makkelijker dan de andere truc dus ja ik ga jullie nu gewoon de vijf trucjes laten zien waarvan ik denk van hey dat zijn leuke trucjes om het makkelijk te leren en om cool te doen bij je vrienden want er zitten wat show-off trucjes bij die stiekem heel makkelijk zijn maar je kan doen alsof ze heel moeilijk zijn dus Kijk mee, dit zijn de vijf trucjes. Oké, okay, trucje nummer 1, dat is de Shofit. Je hebt ook de Pop Shofit. Daarmee gooi je hem iets in de lucht en dan pas draai je hem. Dat is wel iets moeilijker, want dan moet je hem poppen. Maar de Shofit is de makkelijkste truc om te leren. Want dat is alleen een kwestie van een 180 graden draai te maken. Zo kan je het op een gegeven moment ook anders doen door met je wijsvinger te proberen. Nou, dat, is wel, dat is wel een stukje moeilijker. Het ziet er super cool uit en stel nou je doet een trucje, bijvoorbeeld even simpele ollie en dan doe je een popsoffet erachteraan. En dan ziet het er gewoon al toffer uit. Trucje nummer 2. De ollie. De ollie is een makkelijk trucje om te leren en op zich ook wel het eerste trucje wat je zou moeten leren. Want vanuit de ollie kan je veel andere dingen doen. Het is, het is lastig. Om hem van de grond af te halen. Ik heb hier een tutorial van. Die tutorial staat in de beschrijving. Check hem als je hem nog niet hebt gezien. Maar de ollie is op zich een simpel trucje. Wat je dan kan proberen is de Possible. Ik heb het zo genoemd. Want ik heb hem... Nou, hij, hij zal vast al een keer bedacht zijn. Maar ik weet niet hoe die heet. Ik weet wel hoe een Impossible heet. En hoe dat is. Een Impossible dat dan... Wat je dan doet is... Je springt hem in de lucht. Hij gaat om je middelvinger heen. En dan ga je weer door. Even kijken of het me lukt. First try. Nee, oké. Okay. Alleen, je ziet dat. Dit is wel moeilijker. Dus ik heb ervan gemaakt de possible. Wat je dan doet, is je gaat met je vingers... Je zo. je Dat hij op je vingers komt te liggen. En dan draai je hem om. En dan ga je je vingers er weer erop, Zoals je kan zien, is dit gewoon eigenlijk een big flex move. Het is een simpel trucje. Want je hoeft je vingers eigenlijk niet heel veel kracht te zetten. Om hem op je vingers te krijgen. En het enige wat je dan hoeft te doen, is met je wijsvinger omhoog te gaan. En hij gaat eigenlijk al bijna automatisch alweer goed. Alleen de bedoeling is dat je dus een goede timing hebt, waardoor je je wijsvinger alweer gelijk landt, waardoor het er, ja, er oké okay uitziet en niet een beetje gek. En probeer dit trucje ook uit. Ik doe dit heel vaak als ik Call of Duty aan het spelen ben. Uh, als ik Call of Duty aan het spelen ben, dan doe ik gewoon meestal, uh, als ik tussendoor, dan, dan doe ik gewoon even zo. Uh, dan blijf, ben ik bezig of ik ben aan het shoffen, uh, aan het doen of aan uh, Olly aan het doen. En ik doe het gewoon de hele dag door. Dan gaan we nu naar de volgende truc. En vanaf nu is het wel een beetje van, oké, okay, ik ga ervan uit dat je de olie kan. Want de volgende truc is dit. De kickflip. De kickflip is natuurlijk een trucje die iedereen wel kent. Als je de ollie kan en je kan de shoveit en je kan de possible, dan is de volgende stap denk ik toch echt wel de kickflip. Met de kickflip, het is heel simpel. Je springt, je draait je boordje, en je landt land hem weer. Dit is gewoon een kwestie van oefenen. Je, ik kan er een tutorial van maken. Want je moet je vingers toch wel anders leggen. En je moet het toch wel an, een beetje anders doen. Maar vooral veel oefenen. Oefenen, oefenen. Ik deed elke dag denk ik minimaal 10 kickflips voor de afgelopen maand. En op zich gaat het nu aardig. Alleen het moet nog steeds... Het, het gaat nog steeds wel eens fout. Maar ik probeer gewoon zo veel mogelijk kickflips te doen. Oh nou oké, okay, dat ging bijna heel goed. Maar nou, zie je zo... De ene keer overroteer je, de andere keer onderroteer je. Zoals nu had ik alleen maar een halve draai in de lucht. Het is gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En het ah, weten van oké, okay, als ik nou dit doe, dan doet hij het goed. Maar als ik nou dit doe, dan doet hij het niet goed. Um, ik kan hier een tutorial over maken. Want ik heb op een gegeven moment een tutorial gekeken. Toen dacht ik van ah, dit, dit helpt wel. En toen ging ik proberen en toen hielp het niet. En toen heb ik zelf een beetje een weg gevonden in hoe ik het makkelijkste mijn kickflips kan doen. Maar zoals je kan zien ook gaat het af en toe nog fout en het is gewoon een kwestie van heel vaak oefenen en heel vaak doen. En dan de vijfde en laatste truc. Dit is op zich wel de moeilijkste truc. Het is een tray flip. Waarom heb ik deze er wel bij gezet? Omdat eigenlijk, als je gewoon een beetje maar dit doet met je hand, dan gaat het bord zo al alle kanten op. En dan roep je tray flip en dan is het een trayflip. Het ziet er ook nog super tof uit. Dus als je, als je bijvoorbeeld iemand wil showen hoe goed je bent met de vingerborden en, en je doet dit en je landt een per ongeluk, dan denken ze wel van: oh damn, hij is goed. Een trayflip, wat is dat nou eigenlijk? Een kickflip en een 360 tegelijk. En je kan deze truc gewoon laten zien alsof je dit supergoed doet, maar als je het gewoon een beetje zo doet en je landt iets, dan ziet het er gewoon top uit. Maar de flip vergt wel veel oefening um, en als je hem echt consistent wil doen, moet je het gewoon heel veel oefenen en je moet wel weten hoe je je vingers wel een beetje moet neerzetten, want het is net weer anders dan met een kickflip. Alright, dat waren vijf trucjes die op zich makkelijk zijn om te leren met vingerborden. Het is eigenlijk net als alles. Je moet even beginnen en je moet er doorheen bijten. Dus zodra je de olie kan, geloof me, dan wordt het leuk. En probeer jezelf aan te leren door je vingers op echt speciale manieren neer te zetten. En niet gewoon random doen. En als het dan random lukt, dan blijft het zeg maar random. Maar als je denkt van oké, okay, ik wil een kickflip per se leren. Zorg dan dat je de kickflip over en over en over doet. Waardoor dat gewoon makkelijker gaat lukken. En probeer, als je een trucje probeert te doen, net te visualiseren van oké. Okay, ik wil nu een kickflip doen. Hoe ga ik dat doen? Wat, wat ik veel heb gedaan is gewoon zo en dan gewoon letterlijk doen alsof ik het zou doen. Oké, okay. en dan ga ik het oefenen en dan doe ik het en dan lukte het gewoon in één keer. Dus dat is ook wel een tip die ik jullie mee kan geven. Mocht je nou een tutorial willen voor een van de trucjes die ik heb laten zien. Laat dat even weten in de reacties. Ik vond het in ieder geval weer leuk om een video te maken. Mensen denken van, oh is die jongen dat dan nog niet zat? Nee zeker niet. En nog ander leuk nieuws. Ik heb vakantie dus er gaat veel content komen. Alright, verder heb ik niet zoveel meer te zeggen. Leuk dat jullie deze video hebben gekeken. Ik hoop dat jullie wat aan deze trucs hebben. En probeer ze ook, probeer ze ook. Gewoon van 1 tot 5, elke keer achter elkaar. En op een gegeven moment gaat het beter worden. En dan kan je over naar de Pro truc Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En ik zei net al tot de volgende keer, dus nu kan ik het niet nog een keer zeggen, maar tot de volgende keer.